Wat mooi, vanaf de zomer dan heet deze halte niet meer Halte Robbemaatplein, maar Halte Haagse Markt. Veel meer mensen zullen dan de markt weten te vinden en kunnen meegenieten genieten van dit mooie stukje Den Haag.